Dus welkom allemaal. Ik zie dat er nu 34 man in de sessie zitten. Ik heb jullie ook even allemaal op mute gezet. Jullie kunnen jezelf ook unmuten als je dat zou willen. Maar laten we dat even niet doen. Wat ik graag wil doen met jullie vandaag is... Ik wil een aantal... Even kijken. Ja. Ik ben even aan het kijken hoe dat dit nu, waarom dat dit niet verder gaat. Ja, kijk. Um, ik wil een aantal dingen met jullie bespreken over de nieuwe functionaliteiten van, van Surf Security. Uh, we hebben het afgelopen jaar een aantal functionaliteiten dus toegevoegd. Um, en um, dat komt eigenlijk neer dat we um, uh, externe RA's of RAA's um, mogelijk hebben gemaakt. Ik zal dadelijk even toelichten wat dat precies betekent. Uh, we hebben ook uh, de instellingsconfiguratie, uh, kun je tegenwoordig inzien. Uh, uh, even, en ook je uh, eigen profiel. Peter, Peter, mag even de muziek uit op de achtergrond, alsjeblieft? Oh, ik heb geen muziek aanstaan. Ik denk ja, dat... dat die muziek uit de plenaire sessie komt. <coughs> dus als je die webbrowser afsluit, dan is het weg. Oh. Ja, ik denk dat je dan nog inderdaad nog iets anders uh, hebt openstaan, wat die muziek maakt. En Laat maar even weten of het zo is, want hier in deze Zoom zit inderdaad geen, geen uh, muziek. Alleen Peter. Oké. Okay. Um, als je trouwens uh, vragen hebt, even, ik, ik heb, ik heb dus een paar dingen die ik even wil behandelen. Als je vragen hebt, uh, stel ze even aan het eind van het item. Uh, um, dan uh, uh, doe dat ook even in de chat. Uh, want als we door elkaar heen gaan praten, dan is dat toch een beetje lastig lijkt me. Uh, doe dat even in de chat en dan pik ik er een paar uit. En aan het einde kunnen we nog wat algemene vragen beantwoorden als jullie dat willen. Um, en als laatste ook nog wat ik wil laten zien zijn een paar nieuwe tokens en uh, die ga ik ook even echt aan jullie laten zien uh, hoe dat werkt uh, uh, door dat even uh, doorheen te lopen. Um, Oké, okay. de uh, externe RAs of RAA's. Um, bij Service Security hè, is het zo dat uh, medewerkers en, uh, van instellingen die kunnen geverifieerd worden uh, door de Service Desk. En die servicedesk die heeft de, de rol RA. En er zijn een aantal mensen binnen de instelling die RAA zijn. Wat die, wat die afkortingen overigens betekenen is het de registratieautoriteit of de registratieautoriteit admin. En die kunnen mensen dus activeren en identificeren. Maar nu is het zo dat dat alleen maar kan... Uh, um, op dit moment, uh, standaard kan het alleen maar op het moment dat um, de RA of RAA iemand van zijn eigen instelling verifieert. Uh, dat was zo, zoals het tot nu toe was. Maar uh, we hebben nu ook mogelijk gemaakt dat uh, uh, iemand van een andere instelling die RA of RAA rol kan krijgen voor jouw instelling. Uh, dus die zou ook medewerkers van jouw instelling kunnen uh, uh, verifiëren. Uh, en, en denk dan bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld aan samenwerkingen tussen uh, instellingen. Bijvoorbeeld HVA-UVA of UMC-AMC. Uh, of, of ook regionale samenwerking tussen verschillende instellingen. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat SURF uh, uh, mensen kan uh, uh, identificeren en, en activeren, de tokens van die mensen van uh, bepaalde instellingen. Uh, dus op die manier, er zijn verschillende use cases mogelijk: um, uh, die, daar, uh, die we daarvoor mee mogelijk maken. Um, en hoe werkt dat nou precies onder water? Hè, en, um, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Uh, je moet iemand de, de eerste mogelijkheid is, mogelijkheid is uh, um, wil je dat iemand van een andere instelling RA of RAA mag worden van jouw eigen instelling. Uh, als dat zo is. Uh, hè, dat is de eerste instelling. Als dat zo is, dan nog moet je die rol specifiek toekennen aan die RA of RAA. Um, hè, dus, en op dat moment zou bijvoorbeeld iemand van, uh, van de HVA uh, mensen van de UvA kunnen uh, uh, identificeren. Dus het begint ermee te zeggen van oké, okay, mag het uh, uh, überhaupt iemand identificeren. Um, de volgende is, oké, okay, ik sta eigenlijk... Alle RA's of RAA's van een andere instelling toe om mensen te identificeren van mijn instelling. En op die manier kun je gewoon zeggen van nou we werken zo in samen. Weet je alle RA's of RAA's van die andere instelling die mogen dat ook voor mijn instelling doen. En dus bijvoorbeeld uh, nou, Amsterdam UMC bijvoorbeeld. Hè, dat is een samenvoegsel van AMC en VUMC. Dan zou je kunnen zeggen van nou iedereen die RA is van het VUMC die mag ook mensen van het AMC uh, identificeren. Uh, natuurlijk moet je daar afspraken over maken, maar uh, dit zijn in ieder geval de technische mogelijkheden. Um, als je dit zou willen aanzetten, dan moet je dat uh, even aan ons gaan vragen. Uh, er is geen instelling hier dat je dat zelf kunt doen, uh, maar je moet even specifiek aangeven wat je zou willen en, uh, uh, en dan kunnen wij het voor je aanzetten. Zetten. Natuurlijk is het ook gedocumenteerd, als je de, de link onderaan even volgt, dan, um, dan, kun, je die, uh, dan kun je dat uh, uh, even nalezen. Um, Oké. Okay. Ik uh, zie dat er nog geen vragen zijn uh, voor, dit, uh, voor dit onderdeel. Uh, en ik ga gewoon even verder met het volgende onderdeel. Wat wel aardig is, is dat uh, omdat je dit nu kunt doen, die RA's en RA's uh, uh, van een andere instelling, wordt het ook interessant van oké, okay, welke, um, uh, welke rol heb ik nou eigenlijk uh, binnen die instelling? Volgens mij ben ik er weer als alles goed is. Uh... Er was een netwerk, hiccup ondanks dat ik uh, aan een kabeltje zit. Nou goed. Dat kan gebeuren. Uh, waar was ik? Ik was... Uh, uh, aan het kijken naar... Uh, de configuratie van je instelling. Hè? Die, die, die, die, die instellingen die ik net zei, dat is belangrijk om te weten of dat je... een andere instelling uh, die opties hebt gegeven. En hier kun je dat eigenlijk zien. Uh, hier onderaan zie je die, uh, die zaken van... Uh, ja, er staat bijvoorbeeld uh, van welke instelling... Kunnen gebruikers de RAA-rollen krijgen? Nou, in dit geval, hè, uh, dit is instituut F, uh, waar ik bekijk. En mensen van instituut F kunnen de RAA-rol krijgen. Maar uh, de andere optie is: van welke instellingen zijn die mensen die RAA zijn ook RAA voor mij? Nou, dat is van A, B en natuurlijk van mijn eigen instelling. Uh, en voor welke instelling zijn RAA's uh, voor mijn uh, instelling ook RAA? Nou, dat kun je hier zien. Dus die instellingen die je aan ons gevraagd hebt, die kun je terugzien. Um, een andere mogelijkheid is nu dat je ook je profiel kunt zien. Want misschien dat je namelijk extra rechten hebt gekregen voor een andere instellingen, dan zou je dat graag willen kunnen, kunnen terugzien. En dat zien we hier uh, bij je profiel. Uh, uh, en dat kunnen dus RA's en RA's zien. Die kunnen hier kijken, oké, okay, welke rollen heb ik nu? bij een andere instelling. In dit geval... Ben, is deze gebruiker, Peter A2... van instelling A. Die is ook RAA bij instelling A. Maar hij is ook RAA bij instelling F. En zo kun je dat, kun je dat terugzien. Um, dus uh, we hebben de, die mogelijkheid nu, uh, nu toegevoegd. Um, we gaan even verder naar de volgende... Um, en dat is eigenlijk uh, een belangrijke toevoeging, en dat hadden we het er straks ook al in de plenaire sessie over, uh, samen met Femke, is dat uh, Azure, of uh, Surf Security, ondersteunt natuurlijk verschillende tokens. Um, hè, dat, we hadden natuurlijk altijd YubiKey, we hadden Ticker en we hadden SMS. Um, en we hebben nu twee tokens toegevoegd, waarvan nu de eerste uh, die ik even bespreek is Azure MFA. Um, en dat is zo dat um, de uitgangspunt is dat een gebruiker heeft al een Azure MFA-middel heeft, dus dat heeft hij geregistreerd bij zijn eigen instelling uh, op een manier zoals jullie dat zelf uh, willen, willen registreren. Um, en dat middel kan dus ook gebruikt worden binnen, binnen uh, Surf Security. Uh, het is nu dus zo dat een gebruiker gaat dan naar Surf Security, en ik zal het zo ook even laten zien, die kiest gewoon Azure MFA en kan dat middel dus ook registreren. Um, de koppeling, hoe het onder water de koppeling daadwerkelijk werkt, is eigenlijk dat Service Security eigenlijk een aanroep doet uh, naar Azure AD uh, voor die Azure MFA. Uh, um, om dat te laten zien als eindgebruiker. Uh, het is ook nog mogelijk om die, om die uh, uh, aanroep naar de ADFS te doen, maar dat is eigenlijk wat minder gebruikelijk tegenwoordig, zeker als je Azure MFA al, uh, al op Azure... Nou, dat is op Azure gedefinieerd. Dus eigenlijk spreekt het voor zich eigenlijk om die call naar uh, naar Azure te doen, maar stel dat je een andere tweede factor aan ADFS gekoppeld hebt, bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld een NetIQ tweede factor bijvoorbeeld, of een Duo tweede factor, of een uh, uh, uh, uh, nog een andere hardware token van Vasco of zoiets, dan zou je die ook uh, kunnen aanroepen. Want je zegt gewoon tegen ADFS, hey ADFS, doe een multifactor authenticatie. Uh, welk middel erachter zit, dat is eigenlijk uh, geabstraheerd daarvan. Um, ik zal het eventjes laten zien, uh, hoe dat werkt. Dan ga ik even mijn uh, delen even overschakelen naar een ander deel. En als het goed is, uh, zien jullie nu uh, mijn uh, desktop. En op desktop zie je een uh, browser van mij en aan de rechterkant zie je mijn, uh, uh, mijn telefoon. Uh, wat ik nu doe... Oh, daar moeten we naartoe. Wat ik nu doe, ik ga eerst even een uh, middel uh, registreren als eindgebruiker. Dus ik ben gewoon een eindgebruiker. En ik ga inloggen bij uh, uh, Surf Security, met de self-service. Uh, uh, en ik doe dat met een uh, hartingcollege. Dat is een specifieke ADFS-omgeving uh, die wij uh, gebruiken om te testen. Nou, met medewerker 04... Uh, log ik in. Uh, en dan ben ik op het registratieportaal. Nou, hier zie je dus de verschillende middelen die mogelijk zijn. En ik kies als eindgebruiker voor mijn Azure MFA. En het is ook echt van... Uh, het Azure MFA token zelf moet die gebruiker dus al in bezit hebben. Dus die moet via Azure dat token al een keer geregistreerd hebben. Nou, ik selecteer deze... Uh, er wordt nog wat extra uitleg uh, gegeven. En er wordt ook gezegd van nou als je niet zeker weet of dat je token hebt dan kun je dat hier uh, opzoeken. Uh, en dan zeg je oké, okay, registreer. Uh, er zit nog één stap tussen. Uh, die gaan we ook weghalen uh, binnenkort. Uh, en dat is dat hier de gebruiker nog één keer zijn wachtwoord moet invoeren. Uh, sorry, niet zijn wachtwoord natuurlijk, maar zijn uh, e-mailadres moet invoeren. Die stap gaat er tussenuit, omdat we op zich het e-mailadres ook al weten, maar uh, op dit moment zit dat er nog in. Um, als ik dit dus nu doe, dan kies ik op volgende. En dan zie je, oh, nou moet ik dus mijn uh, tweede factor laten zien. Je ziet uh, uh, de pushbericht binnenkomen uh, op mijn telefoon. Um, en ik open, uh, open dat pushbericht. Dan moet de aanmeldingen uh, goedgekeurd worden. en nou, dit is standaard uh, Azure MFA uh, natuurlijk, de Microsoft Authenticator. Ik kies op goedkeuren. Ik moet gewoon mijn. Uh, of mijn pincode, of mijn uh, vingerafdruk. Ik doe nu mijn vingerafdruk. En op dat moment. Uh, ben ik, heb ik mijn Azure MFA gedaan. En ga ik verder bij Surf Security. En dat gebeurt gewoon automatisch. Dus nu is mijn middel uh, geregistreerd bij Surf Security, maar nog niet geactiveerd. Wat ik nu even doe is. Uh, ik uh, ga ook even een. Uh, um, een uh, uh, dit, dit middel eventjes activeren. Dan moet ik even in een andere browser doen, want ik moet natuurlijk uh, als een andere gebruiker eventjes uh, inloggen. Ga ik naar de RA interface toe. Uh, ik kies hier uh, BV. Dat is uh, Surfnet als uh, identiteit. En dan realiseerde ik dat ik niet de juiste YubiKey bij me had. Ja, de juiste Yudeki, die ligt. zit in mijn tas. Slechte voorbereiding, Peter. Ah, hier is die. Deze moet ik hebben. Nou, die doe ik eventjes in mijn, uh, in een vrij uh, vrije slot. Zo. En dan kan ik inloggen. Uh, hier vul ik dan natuurlijk die activatiecode in uh, van die gebruiker. Die zoek ik even op. Uh, en dan moet ik de identiteit controleren. Hè. Dat gaat gewoon uh, uh, normaal zoals dat ook zou moeten. Uh, met, een, uh, met een identiteitsbewijs. Uh, in dit geval doe ik het even zo. En verifiëren identiteit. En op dat moment is, die, uh, is het token geactiveerd. Wat ik nu uh, even laat zien is uh, hè, als eindgebruiker weer. Ga ik even naar mijn... Uh, mijn overzicht van mijn tokens. Zie ik nu dat mijn Azure MFA inderdaad geregistreerd is. Ik kan hem nu testen. Dit token. Uh, en dat doe ik ook. En een van de dingen die je nu zult zien. Ploep, hij is getest. Ik heb geen uh, uh, authenticatie meer gedaan. En dat is dus uh, ook meteen wat je ziet. Je ziet single sign-on ontstaan. En want ik was net al uh, geïdentificeerd bij, uh, bij Azure. En uh, nou... Dat, uh, die uh, sessie heeft hij hergebruikt. En dat zul je dus ook zien in een normale gebruik, dat die sessies gewoon hergebruikt kunnen worden. Nou, een van de dingen die uh, uh, we ook hebben toegevoegd, is um, serve of FIDO 2. Ja, en als we kijken naar uh, wat is dan uh, mogelijk met FIDO 2, uh, dat is uh, de volgende slide... Ik zal hier niet al te veel meer op ingaan. Uh, er is een hele goede blog geschreven. Lees die vooral eens eventjes. Uh, de slides komen naar jullie toe. Maar wat ik graag even wil zien is, hoe ziet dat er dan uit, uh, FIDO2, voor een eindgebruiker. Uh, dus dan switch ik even terug naar mijn, mijn desktop. En als je hier nu uh, uh, weer in dat registratieportaal kan ik nog een token toevoegen als eindgebruiker. En wat ik nu doe, uh, kijk, ik kan nu kiezen voor FIDO2. FIDO2 is echt een van de mooie, veilige, open standaard identificatiemethodes, um, Waarbij het wel belangrijk is, is dat de mensen een geschikt token hebben. Uh, en dat kunnen YubiKey's, maar ook Feitian tokens, eigenlijk allerlei soorten tokens zijn. Um, ik heb op dit moment een, uh, gewoon een, een YubiKey token die ook dus FIDO2 uh, uh, spreekt, uh, taaltje. En als ik die registreer, dan zie je nu een pop-up komen van mijn browser. Dit is niet iets van Surf Security, maar dit is van mijn browser die dat zegt. Die zegt, uh, ik moet nu kiezen voor een USB-sleutel en mijn USB-sleutel even aanraken. En dan zegt hij, ja, oké, okay. wil je dat deze site jouw uh, sleutel kan zien? En dan zeg je, toestaan. En dan is mijn, uh, dat is die op zich geregistreerd, maar nog niet geactiveerd. Dat doe ik ook meteen eventjes. Dat doe ik even snel. Weer hetzelfde. En als die geactiveerd is, kan ik hem weer gebruiken. Nou, het mooie is nu, ik heb dus nu twee tokens voor deze gebruiker geregistreerd. Azure MFA en FIDO 2. En ik kan een token testen. Nou, in dit geval kies ik nu even voor FIDO. Ik selecteer hem. En dan zegt hij weer, hé, hey, je wil inloggen met je FIDO token. Uh, laat je sleutel zien. Nou, Die zit nog in mijn pc. Ik druk even op het knopje. En ik ben ingelogd. En echt het mooie van FIDO is, het is uh, veel veiliger dan alle andere uh, tokens. Uh, en het is uh, ook veel gebruikersvriendelijker en veel goedkoper. Uh, we kunnen, uh, ik zou vooral zeggen van uh, lees die, uh, die blog even. Want dat, is echt, uh, uh, dat geeft je veel inzicht uh, daarover. Uh, verder heeft FIDO 2 ook hetzelfde low level of assurance 3. Dus dat kunnen ook uh, RA's en RA's gebruiken om, uh, om ermee in te loggen. Um, het is alweer... Uh, tijd gaat sneller als je... Als je fun hebt. Uh, ik heb nog één vraag, die wil ik nog... heel even zien. Hoe zit het met aantonen bezit? Hoeft dat in deze testomgeving niet? Nee, dat ligt niet aan... de testomgeving, maar dat ligt aan de middelen. Voor FIDO2 en Azure MFA... Uh, is het niet meer nodig dat een eindgebruiker... zijn token aantoont op het moment... dat hij bij een RA is... om uh, um zijn token te activeren. En dat komt omdat FIDO, anders zou die zijn FIDO2... token echt in de pc van de registratieautoriteit moeten steken. Nou, dat is eigenlijk uh, uh, uh, niet heel handig. En ook Azure MFA dan zou de eindgebruiker met zijn Azure uh, um, wachtwoord en, uh, en tweede factor uh, op de pc van de uh, RA, van de servicedesk, moeten inloggen. Nou, dat, is, dat, is, dat, dat wil je mensen niet gaan aanleren, dat ze op een andermans pc moeten gaan inloggen op die manier. Dus uh, die stap is er tussenuit, uh, tussenuit gehaald. Um, ja, de tijd is om. Ik, uh, ik dank jullie hartelijk voor, uh, uh, voor jullie uh, aanwezigheid en uh, voor de interesse in mijn sessie. Uh, en ik uh, ga deze afsluiten en uh, jullie kunnen weer verder, verder naar, een, naar een volgende sessie. Bedankt en, uh, en tot de volgende keer.